Wil je Illustrator op professionele wijze gebruiken, maar raak je overdonderd door de brede waaier aan mogelijkheden en functies die er zijn? Ga dan mee op tweedaagse ontdekkingsreis langs de essentiële tekentools en functies van het programma. Leer je document efficiënt opbouwen met lagen, tekengebieden en kleurstalen. Of het nu gaat over logoontwerpen, illustraties, iconen of zelfs modeontwerpen, ontwerp doelgericht voor animatie, print of web.